Goedendag, een rustig weerbeeld op deze foto. Een weerbeeld waar we deze dagen mee te maken hebben. Maar als we nu naar de 30-daagse gaan kijken, dan zien we dat de rest van november toch geleidelijk aan echt wel wat wisselvalliger gaat verlopen. En december, daar kijken we natuurlijk ook al voor een deel naar, dat lijkt dan weer rustiger te worden met duidelijk meer invloed van hoge drukgebieden. En die omslag die zit zo'n beetje precies rond de maandwissel. Laten we maar eerst eens gaan kijken wat het volgende week gaat worden, want nu met dat rustige weer, die zuidelijke stroming, veel invloed van hoge drukgebieden die boven centraal en oost-Europa liggen, die invloed van dat hoge drukgebied die gaat geleidelijk aan verdwijnen. En dat betekent dan ook dat storingen vanuit het westen dichterbij kunnen gaan komen. En vanaf dinsdag, woensdag moeten we er echt wel rekening mee gaan houden dat er af en toe flink wat neerslag kan vallen. En dat geldt eigenlijk ook nog wel voor de periode die daarna volgt, vrijdag in het week -einde, en waarschijnlijk ook nog wel. ...de week daarna. Dus heel november verder lijkt wat wisselvalliger te gaan verlopen. De neerslagprognoses laten dat ook wel zien, want het is dan tot en met maandag wel droog weer... ...maar daarna duidelijk een grotere kans op neerslag en dat betekent een wisselvalliger weerbeeld. En het is niet alleen dan volgende week, maar ook die week daarop. Dit is een mooi staafdiagram en daarmee kan ik u laten zien hoe het weerpatroon is of gaat worden volgens het Europees model dat is een soort pluimverwachting ook en we kunnen hier zien aan de hand van kleuren welk stromingspatroon dominant gaat worden. Nou, als we helemaal naar het begin van de periode gaan... dan zien we veel rood. Dat betekent veel invloed van een hoge drukgebied, een blokkade. En dat klopt ook wel met het weer waar we deze dagen mee te maken hebben. Maar dat gaat dus veranderen, want er komt meer blauw in. En blauw betekent dat een westelijke stroming dominanter kan gaan worden. En met een westelijke stroming hebben we dan ook te maken met wisselvalliger weer. En dat lijkt dus te gaan komen zo'n beetje vanaf volgende week dinsdag, woensdag. En dat houdt dan ook wel stand tot en met het einde van november, want dan komt langzaam maar zeker weer meer rood in de kaart, en dat betekent dat dan weer hoge drukinvloeden gaan domineren, en dan krijg je een heel ander weerbeeld. Ik kan u dat ook mooier laten zien met de druktendenskaarten die we hebben, de luchtdrukafwijking voor volgende week bijvoorbeeld heel duidelijk een kern van hoge druk boven noord-Europa en boven het oosten van Europa, en de lage drukgebieden die bevinden zich hier boven de Oceaan. Dat levert bij ons uiteindelijk die westelijke stroming op met al. Die die storingen die gaan passeren want dit hoge drukgebied dat ligt eigenlijk net te ver weg om dit op afstand te houden. Kijken we dan een week verder, dan zien we nog steeds dat er veel hoge druk is boven het noorden van Europa. Het wordt nu een soort gordel van hoge druk die zich helemaal uitstrekt over Centraal-Europa richting de Azoren. Maar nog steeds wel die depressieactiviteit boven de oceaan. En ook dit is een week waarbij toch de westelijke stroming zal domineren en waarbij het dus ook wisselvallig weer is. Gaan we dan nog een stapje verder kijken en dan komen we aan begin december. Dan zien we die invloed van lage drukgebieden eigenlijk een stuk minder boven de oceaan. Geen afwijking van betekent in de luchtdruk, maar wel nog steeds hoge druk boven een groot deel van Europa. En dit zou kunnen betekenen dat we langzaam maar zeker toch een wat meer continentale stroming gaan krijgen. Dus een aanvoer vanaf het land, misschien wel vanaf een wat kouder landdeel, want in Rusland gaat het bijvoorbeeld al flink afkoelen zoals het er nu naar uitziet. En dan krijgen wij te maken met ook die wat koudere lucht die onze kant op komt. En dan kunnen de temperaturen gaan dalen. Nou, in de week van 21 tot 25 november is daar nog niet echt sprake van. We zien nog steeds een afwijking waarbij de lucht warmer is dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. En dat is natuurlijk goed te verklaren, omdat we dan nog te maken hebben met die west-zuidwestelijke stroming. Maar dat gaat dan langzaam maar zeker veranderen. 28 november tot en met 5 december. Boven Nederland eigenlijk geen afwijking van betekenis meer. Dan komen we uit bij temperaturen die normaal zijn voor deze tijd van het jaar. En we zien inderdaad, bijvoorbeeld boven Rusland dat er daar toch echt wel wat kouder aan het worden is en ja, dat dat gebied met koude lucht te maken gaat krijgen. Komt het aan onze kant op? Nou misschien een klein beetje, maar het is moeizaam. Eigenlijk zien we het niet heel duidelijk terug in de kaarten, want het is 5 december tot en met 12 december... En dan zien we boven Nederland de witte kleur, geen afwijking van betekenis. Maar dat betekent dus wel met die temperaturen die normaal zijn in deze tijd van december, dat je prima koude nachten kunt hebben. Het is namelijk ook zo, dankzij de invloed van het hoge drukgebied, dat je bijvoorbeeld echt met die stralingskou te maken gaat krijgen in de nachten. Bij een heldere hemel kan het dan flink afkoelen. Ja, en kan het af en toe gewoon tot een paar graden vorst komen. Er is in ieder geval geen signaal dat het duidelijk warmer zal zijn in die periode van december. Warmte is ...is echt wat meer voor het zuiden van Europa. Als we het dan gaan samenvatten... ...en in dit geval vat ik dan even het eerste deel van december samen op deze kaart... ...want de rest van november lijkt echt wel wisselvallig te gaan verlopen... Dankzij de invloed van depressies die vanaf de oceaan komen. Maar dan begin december veel meer hoge druk invloeden. Dan is stralingskou waarschijnlijk, heldere nachten. Dan kan het flink afkoelen met ook vorst. En dankzij die invloed van hoge drukgebieden overwegend droog weer. Maar nogmaals, dat is dan voor december. Want in november verwacht ik toch nog af en toe flink wat nattigheid. Nog een fijne dag.